Ja. En deze, ik, ik blijf erom lachen als ik erover nadenk, is dat we op een gegeven moment echt een enorme batch uh, dark mails terug kregen, die we hadden uitgestuurd en we bleek dat we ze hadden uitgestuurd aan lantaarnpalen, nou die, die openen geen mail, dus die kwamen allemaal terug. Uh, dus zeker, zeker zijn er uh, hilarische fouten gemaakt in de tijd. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered by Helomaas en Frank Watching. Vandaag wederom een nieuwe Hello Masters, wel episode 42. En vandaag spreken we met Marcel de Groot, de Chief Commercial Officer van Vodafone Zico. Welkom Marcel. Hey, goedemorgen. Um, ja, super fijn dat je er bent. Uh, in full disclosure ook super leuk weer je te zien. Want we hebben ruim 15 jaar geleden samen bij Nuon uh, aan een programma gewerkt om uh, Nuon een flinke slag naar het online kanaal te maken. Ja. Um, hoe is het sindsdien met je gegaan? Het is hartstikke goed met me gegaan. Ik denk uh, dat was natuurlijk een hele leuke tijd. Hè? De energiemarkt die, die openging. Nou, waar je op dit moment van zou kunnen zeggen: oh jee, hè, als je kijkt naar wat er met de energieprijs aan de hand is. <laughs> Absoluut. <laughs> Een hele mooie tijd geweest. Uh, ik ben daarna ben ik naar Pons Automobielhandel gegaan. Waar ik verantwoordelijk werd voor de groep voor marketing en CRM. Mm -hmm. En dat heeft niet zo heel lang geduurd. Omdat ik uh, denk ik binnen zes maanden of zo werd weggehund door, uh, door Vodafone. Waar een uh, voormalige manager heen was gegaan en mij vroeg om mee te gaan. Dat heb ik lang afgehouden. Maar na negen maanden was het uiteindelijk toch zover. En ben ik naar Vodafone gegaan. Ik denk de belangrijkste overweging voor mij om dat te doen was uh, groei. En was uh, het internationale aspect van, uh, van Vodafone. En de uh, ongelooflijke drive and power die er in dat bedrijf zit. En uh, nou, die ambitie is ook uitgekomen. Hè. Ik heb daar uh, vier jaar, ben ik eindverantwoordelijk geweest voor marketing, consumentenmarkt. En toen ben ik uiteindelijk uh, naar Dublin en Ierland gegaan, waar ik in de directie toetrad uh, van Vodafone Ierland. Eindverantwoordelijk voor de consumentendivisie. En na vier jaar, wederom ben ben vier jaar. En ben ik teruggekeerd naar Nederland, waar denk ik elf maanden later de fusie gevormd werd met Foto van Zikko. En vanaf dat moment sta ik uh, ja, aan, de aan het roer van uh, de consumentendivisie aan Foto van Zikko. Ja, super. En wat uh, omvat precies de CCO-positie? Welke competenties vallen onder jouw verantwoordelijkheid? Ja, uiteraard marketing. Hè. Dus uh, marketing zit er net uh, in, in mijn rematch. Uh, maar ook sales. Uh, wat betekent ook alle winkels die we hebben, maar ook de contactcenters waar gebeld wordt. Door-to-door door activiteiten, uh, maar naast sales ook digital. Dus alles wat we met digital doen op app en web. Uh, uiteraard brand, marketing en, communica brand en communicatie zit daarbij. Mm -hmm. uh, commercial management, gewoon de brede remit uh, als het gaat om, uh, om commercie voor de consumentenmarkt in Nederland. Ja, hoe groot is je team? Uh, mijn team is uh, uit mijn hoofd uh, acht mensen. Yeah. En ik denk dat wij uh, di direct staff uh, uit mijn hoofd zo rond de 1400 zitten. Inderdaad veel meer. Ja, ja, en de totale Vodafone organisatie Wij werken met uh, ongeveer 7500 mensen in vaste dienst. En, en daarbij komen nog gewoon een flinke hoeveelheid mensen. En dat zijn FTE's trouwens, die ik net noem. Ja. Dus uh, ja, en dan met alle aanpalende mensen die we inhuren. Ja, we werken al vrij veel mensen, moet ik zeggen. Ah. Ja, ja, helder. Ja. Ja, eventjes, uh, voor de Fonsico is natuurlijk, uh, een van de key providers van, uh, van online toegang. Uh, en je bent zelf ook heel erg uh, tech, uh, tech savvy en vindt het leuk. Uh, uiteraard zit er ook wel een keerzijde aan online, hè, verslaving, vooral met jonge kinderen. Het gebruik van social media en vooral het hele verslaven-effect eraan. Hoe, hoe ga je daar zelf om uh, met je eigen kinderen? Nou, dat is een goede vraag, want dat is wel iets wat ons echt bezighoudt. Uh, want aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke mooi hoe technologie de samenleving en mensen vooruit kan helpen, maar tegelijkertijd zit er wel iets enorm immersives in, enorm verslavend als je daar niet goed mee omgaat. Ja. Uh, dus wat ik met mijn eigen kinderen heb gedaan, hebben we toch wel ja, een, een wel keuze gemaakt wanneer gaan we ze het geven. En als je vader doet wat hij doet, is het natuurlijk best wel moeilijk voor je kinderen om te begrijpen dat je niet de eerste bent die daar met een blinkende mobiel op loopt. Ja. Uh, maar en ook wel gedurende de tijd, ze wonen nu op kamers en studeren, is allemaal goed gekomen. Maar ook tijdens de, de middelbare schooltijd, ook wel echt afspraken gemaakt over het gebruik van de mobiel. En uh, ja, hoe ga je er bijvoorbeeld mee om als je als je moet voorbereiden op je examens, tentamens, cetera. En, en gaat je mobiel mee naar boven? Ja, nee. Daar hebben we overigens nooit moeilijk over gedaan. Hè? Ja, weet je, als je... Het is, het is net zoals je zegt dat je niet mag roken of dat je niet mag drinken. Ik, ik denk dat als je dat gaat zeggen, dan gaan kinderen dat juist doen. Ja. En, uh, dus ik denk, we hebben wel ruimte gegeven. Maar wel ook van, joh, ja, ik doe even normaal. Ik ga niet midden in de nacht met je, te, met je telefoon in bed liggen. En uh, ja, we hebben wel echt bespreekbaar gemaakt over hoe belangrijk het is dat je dat met mate gebruikt. En et cetera. Ja. Kijk, en, en als bedrijf denk ik dat wij... Onze verantwoordelijkheid best wel serieus nemen, hè. Dus, als het gaat om verslaving en goed voorlichten van, uh, van kinderen. We hebben eigenlijk twee, in twee, tweede zaken helpen we mensen. Twee, twee verschillende stadia van het leven, zou ik maar zeggen. Eén, voor de ouderen. Proberen we ouderen te helpen om goed connected te blijven en mee te gaan in alles wat er speelt. Met, ja. met de ouderen online. Uh, en voor de jeugd hebben we ook een programma. Dat is de lagere schooljeugd. Dat heet Online Masters. Een programma dat geven wij zelf, hè. dus we gaan zelf naar de klasse toe eh, en, en leggen het uit aan kinderen. zijn vijf modules, en, maar dat kunnen ook andere mensen doen. Eh, en Het is een onwijs mooi programma waarbij we kinderen wegwijs maken eh, van de mogelijkheden, de beperkingen, maar ook de gevaren van, eh, van online. En een onderwerp als cyberbullying komen achter ook, ook terug. en Het programma is echt heel mooi en ik, ik ben er best wel trots op dat we dat gedaan hebben. En dat is groot, hè, want we hebben dit inmiddels al ruim 450.000 kinderen uh, zijn door dit programma heen gegaan. Wow. Dus het is echt een thema voor ons om ervoor te zorgen dat we ja, dat we in een vroeg stadium uh, kinderen helpen van hoe ga je hier nou mee om. Uh, maar ook voor mensen die, die, later, uh, die later in hun leven zitten om ervoor te zorgen dat ze connected blijven. Dus digital inclusion is voor ons een ontzettend belangrijk thema. Ja, helder. Hey, en als mensen daar gebruik van willen maken, uh, kunnen we een, uh, een, heb je een link of uh, kunnen ja, opnemen in onze blog? Ja. Uh, ja, die, heb ja. die weet ik natuurlijk niet uit mijn hoofd, maar die, ja. die zullen we zorgen dat we die uh, kunnen Super. Ja, ja, hartstikke goed. Ja. Ik wil even kort uh, switchen naar strategie voordat we wat uh, dieper in marketing duiken. Ja, uh, uh -huh. kan natuurlijk uh, met alle data, en daar dus, hebben jullie natuurlijk er genoeg van, uh, kan je natuurlijk uh, ja, van allerlei uh, mooie dashboards maken. Maar wat is nou eigenlijk de one metric that matters op strategisch niveau voor jullie? Nou, ik denk, ik denk uiteindelijk is klanttevredenheid en NPS. Ja. Dat zijn van onze belangrijkste KPIs. Uh, en, en natuurlijk kun je zeggen, ja, het gaat om omzet, het gaat om marktaandeel, uh, het gaat om, uh, in ons geval noemen we dat EBITDA of netto winst, allemaal hele belangrijke KPIs voor je bedrijfsvoering. Dus het is niet zo dat er één ongelooflijk veel belangrijker is dan de andere. Mm -hmm. Maar de voorspellende waarde van klantenvrijheid, vooral voor je net promoterscore, die is ontzettend hoog. Dus dat, dat moet je goed hebben. Uh, en als je klantenvrijheid, je net promoterscore goed staat. Uh, denk ik dat je vanuit je marketing uh, en, en sales operatie uh, de boel veel beter kunt voorspellen en kunt leiden. Ja, helder, helder. Hey, ah, ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat er nou één belangrijk is. Ik zou zeggen, het belangrijkste is de echte performance indicators. Waar we naar kijken zijn de, de Net Promoter ook de consideration, hè, hoe kijken mensen naar jouw merk? Ja. daar kijken we naar voor zowel gebruikers als niet gebruikers. Mm -hmm. Dat is belangrijk. En uiteraard marktendeel. Ja. En, en marktendeel meten we op een paar verschillende manieren. Om te kijken, wat, wat gebeurt er nou onder spot? Ja. En hoe beweegt het marktendeel zich op omzet? Ja. En uh, wat zijn de grote lijnen? En, en dan is het wel zo'n bedrijf zoals wij zijn. Dat is wel een soort van olietekker. Dat, dat is niet snel, zeker in een abonnementenbusiness... Uh, er zit daar wel swing in, maar dat, dat gaat niet met tientallen procentpunten zoals je dat in uh, fast-moving consumer kan hebben. Ja. Als je een nou fout maakt. Dus dit is wel, omdat het subscription-based is, goed sturen. En daarom zijn metrics zoals Net Promoter Score en Consideration ontzettend belangrijk. Om ja. goede vinger aan de pols te houden. Gaat het goed met de dienstverlening, et cetera. Ja, helder, helder. Ja. Hey, net als uh, energie hè, uh, is uh, online eigenlijk nu ook soort, uh, ja, een soort utility, hè, eigenlijk het nieuwe kraanwater. Wat zeg je uh, ja, is, ja, in hoeverre kiest uh, ik kies de klant bewust voor Vodafone Zico? Want er zijn natuurlijk uh, ja, allerlei concurrenten, vooral op prijs wordt er natuurlijk gestunt met allerlei uh, uh, clubjes. Um, dus in hoeverre zeg maar, is, die, is die keuze heel bewust voor het merk? Nou, ik denk niet dat het een koordje is. Ik denk, ik denk wel dat het qua belang uh, heel hoog op de verlangerlijst staat en inderdaad... Ja, inderdaad, energie, je kan niet zonder water, je kan niet zonder, en ook internet, je kan niet zonder. Dus het zeggen niet voor niks, dat als je naar de piramide van Maslow kijkt en je laat kinderen die tekenen, zetten ze onderaan wifi. Ja, precies. En, dus in die zin begrijp ik het wel, maar ik denk dat de, het is geen low interest category. Het is een, in, het is een categorie waar mensen mee bezig zijn. Uh, als het gaat om mobiele telefoons, de aantrekkingskracht van mobiele telefoons en de nieuwe telefoons die komen en, en, en, en wat daar wat je daarmee kan doen en hoe mensen in de, in de rij staan om weer het laatste model te krijgen. Ja. Dat is dat mobiel hè, en dan het gebruik. En als je kijkt naar vast, zeker als het gaat om het, om het genieten en het gebruik van content, ja, dat is natuurlijk uh, absoluut geen low interest category. Nee. Dus als je kijkt wat je kunt doen uh, met, met een goede ervaring uh, op jouw televisie, met een, bijvoorbeeld een voice remote waarmee je, kun, waar je tegen kunt praten, je kunt zeggen, ik wil naar dit programma. Ik, ik wil graag homeland kijken. Ik wil naar Zikor sport. Nou, om maar Zikor sport te nemen, hè, met, met alle verschillende rechten die we daar binnen hebben. Ja. Ja, dat is geen low interest category. Dat vinden mensen mooi. Ja. En, en dat goed vermarkten, dat is denk ik. Dus wat wij zeggen, hè, de, de purpose van ons bedrijf is ook plezier en vooruitgang met elke verbinding. Mm -hmm. Plezier heel erg gericht op, op de prachtige content die we bieden. Ja. Maar vooral ook. De, dat je je content kunt gebruiken anytime, anywhere, anyplace. Hè? Dus dat je altijd, of het nou op je tablet is, of het op je mobiele telefoon is in de trein. Uh, ik reed laatst terug van een vakantie, uh, zat mijn vrouw Formule 1 te kijken op de stoel naast mij. Hè? Of uh, op ik ook go. Ja. Ja, dat zijn echt hele relevante dingen. En dat is dan plezier. En de vooruitgang is echt wel dat je met technologie de samenleving, maar ook mensen vooruit kunt brengen op die anders niet mogelijk waren geweest. En, en als je nadenkt over de COVID-periode en hoe belangrijk de telecommunicatie-infrastructuur is geweest voor ons als Nederlanders. Opeens gingen we werken op plekken dat je niet eens wist dat je daar kon werken, of dat je daar moest werken. Ja. En, uh, kinderen gingen thuis uh, online les krijgen, studenten ja. uh, hadden online les. We moesten allemaal, uh, in ieder geval heel veel bedrijven, niet allemaal, maar heel veel bedrijven gingen thuis werken. Ja. En, en de vooruitgang die dat heeft gebracht, uh, in die periode, maar ook daaromheen, Want je, ik denk dat je nog wat meer terug werd geworpen op, oh ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ja, absoluut, absoluut. Ja, en, we, en elke verbinding, hè, dus plezier en vooruitgang met elke verbinding. Met elke verbinding, natuurlijk de fysieke verbinding, hè, dus de, de verbinding die je hebt met ons netwerk. Het zij over onze, uh, uh, onze kabelnetwerk, het zij over ons 5G-netwerk. Ja. Maar ook de verbinding die onze medewerkers maken, uh, met mensen, de medewerkers die thuiskomen, uh, om dingen aan te leggen, om storingen te verhelpen, de verbinding die mensen leggen op het moment dat je in een winkel komt, of, of als je contact hebt met een callcenter. Dus een hele rijke content denk ik. Uh, dus, dus ik zou zeker niet zeggen dat wij een commodity zijn. Nee. Maar wel een, een hele belangrijke, uh, ja zeg maar, speel in de samenleving om dingen te, te laten gebeuren en mogelijk te maken. En dan drijven van veel technologie. Ik ja. Ja, ja, denk wel. zonder mobiele technologie, als je kijkt wat er op dit moment allemaal gebeurt in, in de samenleving. En dat je taxis kunt bestellen met je telefoon. Dat je restaurants kunt bestellen. Eten. Niet normaal joh. Dat was allemaal niet mogelijk geweest zonder de uh, roll-out van... Uh, Sterke netwerken die zich aan grond van blijven ontwikkelen. Ja, helder. En hoe blijf je dan zeg maar, innovatief in zo'n snel veranderend landschap? Want jullie hebben natuurlijk een hele brede portfolio van diensten die je levert. Ja. Over de as van content, toegang en, en verbinding. Ja. En in Amerika zie je ook veel van die triple, triple players. Hoe zie je dat eigenlijk in het Europese landschap? Of zie je als, zie je als concurrentie, maar misschien ook als inspiratie? Ja, kijk, de, de, hoe blijf je innovatief? Dat is in onze branche niet heel moeilijk, want de, de, de ene naar de andere innovatie dient zich aan. Hè? Ja. Dus uh, nou ja, je hebt 3G nog niet uitgerold, of 4G nog te de door. En uh, nu hebben we alweer 5G, waar Nederland niet als, als, als Europese koploper is. Want je, bijvoorbeeld in Duitsland heb je daar al snelheden die, die, die ongelooflijk veel hoger liggen dan die, die wij meemaken. Ja. Uh, maar, ja, dus innovatie zit in het systeem van de industrie. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is het als eerste. Uh, en ik denk dat je, ja, die belangrijkste concurrenten zijn niet je directe concurrenten, denk ik. Uh, de, het concurrerende speelveld is veel groter. Dus uh, het feit dat je over de top players hebt, hè, belangrijke die we allemaal kennen, zijn natuurlijk Netflix. Uh, je hebt natuurlijk Disney. Je hebt uh, een prachtig Nederlands initiatief genaamd Videoland. En nu komt dan weer Fireplay er, erachteraan. Heel veel nieuwe manieren van kijken en gebruiken van content. Ja, dat dat is aan de ene kant concurrentie, en aan de andere kant eh, moet je weer samenwerken, omdat je dat op jouw eigen netwerk, al wanneer je eigen setupbox aanbiedt, zodat je klanten een goede ervaring hebben. En ik denk als het gaat om het verbeteren van van je van je platformen waarop je aanbiedt, hè, zodat je je content op iedere plek, op iedere device kunt gebruiken waar je maar wilt. Ja, ja daar zit ook een enorme ontwikkeling in. Vroeger had je natuurlijk eh, je je boxje en een harddisk waar jij je, je, je opnames op had ja als je ziet hoe dat zich nu ontwikkelt, hoe dat allemaal in de cloud staat, dat jij dezelfde content kunt benaderen vanaf je, ik zei het net al, vanaf je telefoon, vanaf je laptop, je computer, waar je ook maar bent, is natuurlijk ja. waanzinnig. Ja, zeker. Wel, en, en dat ja. je, zeker ook in het gebruiksgemak, dat je nu uh, de video, of dat je nu voice remote controls hebt, waar je daadwerkelijk tegenkomt zegt, nou ik wil Homeland zien of ik wil uh, naar Ziggo Sport. En we hebben een grapje aangebracht, als je naar Koekoek roept, kom je in uh, Ziggo Sport. Dus zie het de Vos, hè? wat hij natuurlijk altijd zegt in die uh, programma, ja. maar ongelooflijk rijkere ja. uh, experience ja. die je kunt bieden met, met je platformen. Ja, dus dus dat, dat staat nooit stil. Ja, okay. als je, misschien nog een ander leuk voorbeeld. Hè? Dus, uh, waar ik best wel trots op ben, we hebben natuurlijk, uh, ik weet niet of je dat gezien hebt, we kunnen die link ook plaatsen. We Tristan Bangma, hebben we, die is Paralympisch kampioen, kampioen yeah. uh, uh, wielrennen, baanwielrennen, En we hebben hem uh, eigenlijk uh, gevraagd van, sta je open voor een pilot met het 5G-netwerk? Hij, hij, hij heeft 1% gezichtsvermogen, dus uh, uh, hij ziet niet zo heel veel. En hij fietst normaal gesproken, fietst, fietst hij met, een, uh, met iemand voorop om hem te guiden. En hij doet het meeste van het, uh, van het wielrennen. En we hebben een fiets omgebouwd eh, met een helm met 8D audio en die fiets allerlei sensoren zoals een zelfrijdende auto, wow. die we vertaald naar 8D audiofiles en hij heeft zelfstandig kunnen fietsen op een indoorbaan. Wow. Echt onvoorstelbaar. Is, Misschien word ik wel de eerste slechtziende wielrenner... die uh, door middel van het 5G-netwerk solo aan een baanwedstrijd mee kan doen. Dat zou ik echt fantastisch vinden als dat kan.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 Het ziet er heel goed uit voor het Nederlandse duo. Het nieuw Paralympisch record. In totaal 11 WK-medailles, 10 Nederlandse titels, gouden medaille, vorig jaar wereldkampioen geworden op de weg. Maar of ik ooit solo kan fietsen. Dat zou ik echt fantastisch vinden als dat kan. Een van de grote vraagtekens eigenlijk ook voor Tristan is van hoe ze nou fietsen zonder een piloot. En de grote uitdaging is dus om samen met Vodafone en een 5G-netwerk... dat blinde vertrouwen weer neer te zetten. Slechtzienden zijn heel goed om de locatie van objecten te bepalen aan de hand van audio. We hebben Tristans fiets als startpunt genomen. Daar hebben we sensoren opgezet die om hem heen kunnen kijken. Met 5G kunnen we dus razendsnel die sensordata naar de cloud sturen. Daar wordt hij vertaald naar 8D audio. Dat stuurt dan via 5G weer terug naar Tristan.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 Super vet. Ik heb gewoon zelfstandig kunnen fietsen. Echt heel bijzonder om te ervaren, om zelf te sturen. Een droom die uitkomt, echt fantastisch. Het ja. is door de lage latency van 5G. Dus we proberen echt ook wel duidelijk te maken van. Ja, wat kan je nou met die technologie, hè? Ja. want vroeger kon je misschien wel denken, ja, waar gaat het nou heen. Je kan toch nu bellen en je kan sms'en. Maar dat je met, met 5G, vooral het, de snelheid van de verbinding nu, die is zo hoog, dat je dus iemand realtime, die, die eigenlijk niks ziet, kunt naar de fietsen, eh, door, door 8D-audio alsnog eh, weet waar hij is. is onvoorstelbaar. Dat is gewoon zintuig ja. ja. Het is gewoon zintuigen nabootsen. Ja, dat is bizar. Ja, ja. En, en, en, dat, en dat kon natuurlijk niet vijf tot tien jaar geleden, omdat die netwerken een minder snelle verbinding hadden ja. dan nu. Dus dan zie je ook ja, dat je, da daarom zeggen we ook, je kunt met mensen technologie en samenwerking vooruit helpen. Dit is natuurlijk een vrij extreme case. Hè? We kunnen ja. niet opeens heel Nederland met een handicap, met een visuele handicap, laten fietsen door de stad. Tuurlijk nee. niet. Nee, nee, nee, maar het uh, het is, laat we wel zien uh, dat technologie ons, ons echt ook heel, heel, vooruit helpt als samenleving. Ja. Helder, helder. Ja. En nog een laatste vraag over jullie strategieën, want je hebt natuurlijk heel veel in je portfolio. Sales, marketing, customer service, ja. uh, uh, direct, e-commerce. Uh, hoe heb je zeg maar, in je team die strategische samenwerking vormgegeven? Kun je iets vertellen over nou ja, hoe je zeg maar, cross-functioneel werkt? Ja, ja, dat kan ik zeker. Okay. Wat wij uiteindelijk doen is dat we... We kijken end-to-end. -end, dus dat betekent dat we van het begin van de klantervaring helemaal tot het eind van de klantervaring kijken we dwars door de keten heen. Ja. En dat betekent dat we samenwerken ook met onze customer service afdeling. Dat is een aparte afdeling in onze directie. Uh, maar in de manier hoe wij werken uh, is dat niet belangrijk. Hè? Dus we hebben gezegd, van, of je, bijvoorbeeld je wordt klant. Die ervaring van het onboorden tot en met je eerste rekening. Daar is iemand verantwoordelijk voor. Iemand kijkt dwars door de keten heen. Uh, hoe kan dat zo goed mogelijk zijn? En het is ook wel zo dat ik denk dat wij daar best nog wel een paar dingen te verbeteren hebben. Het is niet zo dat het allemaal koekenij is. Ik, mm -hmm. ik vind zelf dat wij ja, best nog wel een paar stappen te zetten hebben op het verbeteren van onze processen uh, en basisdienstverlening. Uh, en, en daarom denk ik ook dat vooral dat end-to-end -end werken en zorgen dat je... Iemand verantwoordelijk maakt niet voor een deeltje van het proces en niet mm -hmm. voor een stukje in een silo. Ja. Maar het verantwoordelijk maakt voor joh, jij. Jij zorgt ervoor. En, en, en we, rekenen, we spreken jou erop aan, we rekenen jou erop af. Als het goed gaat, dat het niet goed gaat. Dat, dat is denk ik de manier hoe we dat uh, doen. En, en we zijn er nog een grote stap aan het zetten. Ja, helder. Dank. Hey, ja. We gaan even door op marketing. Uh, ja. Nou, super gefeliciteerd. Hè? Jullie zijn winnaar van de Dutch Marketing ja. Awards dit jaar. Ja. Um, wat maakt jullie marketing zo succesvol? Nou, ik denk, ik denk wat, wij, wat wij bij die Marketing Awards gedaan hebben, de NIMA Marketing Award. We hebben een case ingediend. En, en eigenlijk wel in het jaar van corona, om te laten zien hoe relevant wij zijn geweest en, voor de klant. Mm -hmm. en, en helemaal constant vanuit de, de R van relevantie hebben laten zien hoe we, en, en we hebben allerlei dingen aangestipt zoals uh, CSR, uh, een paar van de onderwerpen die ik net al noemde, wat, wat doen we voor jeugd, wat doen we voor ouderen. Uh, we hebben laten zien... Hoe we Nederland uh, hebben uh, connected hebben laten blijven in tijden dat het echt nodig was. Hè. En ineens werd er zoveel meer gebruik gemaakt van, uh, van de lijnen, uh, van de verbindingen dan, uh, dan ooit tevoren. En, ja, en hoe we dat uh, op een relevante manier hebben kunnen laten zien uh, aan onze klanten. Dat is denk ik uh, de kern geweest. Ja. Dus kortom, constant op klantinzicht en vooral ook denk ik... Uh, ja, de, de stap gezet naar datagedreven marketing. En dat is een hele belangrijke, dat wij, wij weten natuurlijk met permissie, en, en dat benadruk ik, met permissie veel van onze klanten. Zoals mm -hmm. dus onze klanten dat goed vinden, kunnen wij met inzicht in, in kijkcijfers, de data die we over, over, de mobiele, uh, dingen, over de mobiele as hebben, dus wij kunnen heel veel relevante en getargete aanbiedingen doen aan klanten, waar klanten ook wat aan hebben, dus als, dat is ook wat wij zeggen. Als jij uh, permissie vraagt en je kunt je klant ook voordeel geven op basis van de permissie die je geeft, ja, dan krijg je vertrouwen. Ja. En dan gaat dat cirkeltje draaien. En dat werkt echt. Ja. En hoe ga je dan om met uh, de cookie-loze uh, ja, ontwikkelingen, zeg maar? Dat uh, zei je, sorry. Nou, het feit dat cookies natuurlijk op een andere manier via Google uh, uh, geregeld gaan worden, heeft dat een grote impact op de manier waarop je je marketing bedrijft? Ja. Natuurlijk heeft dat impact, maar ik denk dat wij, wij hebben heel veel first party data, dus dat is eigenlijk ja. onze eigen data die wij gebruiken. Ja. En, en in mindere mate, uh, we gebruiken het wel, maar ik, ik denk, wij zijn ja, samenhalpen aantal partijen zelf ook, maar, maar echt heel belangrijk met permissie, heel datarijk. Ja. ja, dus dan kan je zeg maar binnen je eigen ecosysteem kun je gewoon nog steeds uh, hyperpersonaliseerd worden, uh, mits de ja. permissie is. Ja. Uh, ja. En dan in principe het third party stuk, dat uh, komt dan te vervallen. Nou, niet te vervallen, maar ik denk ja. wel dat wij uh, een goede balans hebben tussen wat, er, uh, wat, wij, wat wij van derden aan data de gebruiken en inkopen ja. en, en wat wij zelf doen. En, en ik vind eerlijk gezegd, als je het zelf doet uh, met de juiste permissie, is het veel krachtiger. Ja. Uh, met, met het vertrouwen wat daarin zit en, en dat je dat, maar je ook super zorgvuldig mee om moet gaan met je klanten, ja. uh, dat is denk ik uh, absoluut heel wezenlijk. Ja, helder. Hey, um, een groot deel van marketing is natuurlijk ook Martech. Er zijn uh, nu inmiddels uh, ja, meer dan 8000 Martech tools. Een hoop start-ups zitten ook in dit space. Ja. Um, uh, hoe, hoe selecteren jullie de luidste uh, juiste tools? En hoe um, ja, experimenteer je ook met nieuwe ontwikkelingen daarbinnen? Nou, kijk, wij hebben natuurlijk het voordeel dat we in dit geval twee uh, parent companies hebben. Liberty Global en, en Vodafone Group. Mm -hmm. uh, en dit soort mm -hmm. dingen... Worden op mondiaal niveau uh, ja, uitontwikkeld en uh, wordt worden naar oplossingen gezocht die het beste zijn. Dus wij, wij krijgen echt het neusje van de zalm als het gaat om uh, technologieën aangeleverd. En, en we kunnen ook nog eens een keer selecteren tussen de twee moeders welke technologie we kiezen. Yeah. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Dus er is heel veel support en dat is ook een belangrijk, belangrijk voordeel van, om uit te maken van een groot internationaal concern. Ja, helder, helder. Hey, jullie uh, hebben veel uh, sponsorship-evenementen. Uh, uh, waren we ook veel bij event. Hè? Natuurlijk uh, van uh, concerten, sporten, allerlei andere zaken, die uh, natuurlijk tijdens COVID uh, ja, vaak niet mogelijk uh, waren. Wat hebben jullie met je sponsorship uh, budget gedaan? Hoe, uh, hoe zet je dat nu anders in? Nou, kijk, als je het over sponsoring hebt, wat wij wel gezegd hebben, uh, We're in this together. En uh, wij, wij hebben niet uh, mensen het vel over de neus getrokken in de tijden van COVID. Wij hebben er echt voor gekozen uh, dat wij een lange termijn en een betrouwbare partner zijn. Okay. En, uh, en dat betekent dat wij onze assets hebben doorgezet zoals we altijd zijn. En, en eerlijk gezegd is die, dat, die manier van omgang en die partnership superbelangrijk. En het is ook wel mooi om te weten dat wij vandaag uh, wederom hebben aangekondigd, dat we, hebben aangekondigd dat we het partnership met Ajax hebben verlengd tot 2025. Mm. Nice. Kijk, wij zijn natuurlijk uh, met onze merken hebben wij geen gebrek aan naamsbekendheid. Mm -hmm. uh, dat is goed geregeld. Daar is veel in geïnvesteerd. Mm -hmm. En uh, als het gaat om sponsorships, zijn we niet niet heel erg op zoek naar het drijven van naamsbekendheid. We zijn echt op zoek naar sponsorships waarbij wij uh, onze klanten toegang kunnen verlenen. En dat onze klanten kunnen genieten van de kracht van onze assets. En, uh, en we hebben natuurlijk hele, hele krachtige assets. Uh, zijn de Ajax. Waar wij een nieuw contract hebben uitonderhandeld. Waar, uh, klanten vooral kunnen genieten van, uh, van Ajax. Bij alle thuiswedstrijden. Een enorme hoeveelheid stoelen in het stadion. Mm. Maar ook bij de Zikkordome. Uh, en ook bij Mojo. Voor, voor allerlei concerten door heel Nederland heen. Ja. En de park wat gaat over, uh, over, over gaming. Uh, en ja, dat hebben wij nu samengebracht in ons nieuwe Priority programma. Uh, ik denk uh, sinds vorige week is dat live. Ongelooflijk veel animo voor. Het is echt super leuk om te zien hoe, uh, hoe mooi dat land En hoeveel klanten al uh, ja, gekeken hebben naar Priorities. En ook al Priorities hebben aangeschaft. Ja, Het gaat hier niet om uh, wij die constant uh, kaartjes weggeven. Het gaat hier om uh, wij bieden voorrang op onze, op onze assets. Dus je kunt kaarten kopen. Mm -hmm. Al dan niet met een beetje korting. Je hebt wel degelijk allerlei beursen. Je kunt bijvoorbeeld in de Zekordo met een, een aparte ingang naar binnen. Je kunt bij Ajax met de, met korting drankjes krijgen, merchandise krijgen. Prachtige voordelen. Maar vooral het feit dat je op, op zaken die normaal gesproken uitverkocht zijn. Of waar je niet meer tussenkomt. Dat wij voor onze klanten ja, op grote schaal uh, priorities beschikbaar uh, hebben. Dat, daar zijn we ongelooflijk trots op. Ja, kan me voorstellen. Maar <tie> dat gaat echt om honderdduizenden priorities op jaarbasis. Ja. Dus niet, uh, en dan nog ga je zien, hè, als jij uh, ergens heen wil, ja, dan is het altijd het risico dat het is uitverkocht. Dus, uh, ja. Ja, dus als je erbij wil zijn, dan, uh, dan moet je wel snel schakelen. Ja. Maar we hebben het wel geregeld. En daar zijn we, zijn we blij mee en trots op. En, en het grootste voordeel geven we daar aan klanten die zowel van Vodafone als TikTok klant zijn ja is dus, een uh, ongelooflijk ja. mooie marketingtool denk ik, uh, voor de komende periode. Ja, absoluut, absoluut. Um, marketing is natuurlijk ook heel veel experimenteren. Hè? Er gaat ook wel eens om fout. Um, zijn er ja. uh, nou ja, vakkaps of experimenten die heel anders verliepen dan, uh, dan je gehoopt had? Die... Nou, bij eentje was jij bij uh, en dat is namelijk in de tijd van, uh, van nu al. Uh, dat uh, je, je ook wel ziet dat je in marketing, als je niet zo bent, ook wel uh, behoorlijke fouten kunt maken. Ja.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 minder laag in de organisatie hebben en mensen willen laten experimenteren en, en, en met AB testen of echt fouten maken en zegt joh, maar je moet van die fouten leren, je moet ze documenteren. Het belangrijkste is denk ik dat je de fout één keer maakt en niet twee keer. Mm -hmm. uh, en en, en, en ja, een cultuur waarin het prima is om eens een keer een fout te maken, die, uh, die is voor mij belangrijk. Yeah, helder. Niet, niet van angst, het moet altijd goed zijn. Natuurlijk wil je zoveel mogelijk met scherp schieten en wil je succesvol zijn. Maar als er, als er fouten gemaakt worden, ja, dan leer je als organisatie en als team ook heel erg van. Ja, helder. Hey, wij doen deze podcast samen met Frank Watching En vooraf doen we ook altijd even een poll op LinkedIn. Om even aan de nou ja, mensen te vragen, waar, welke vraag moeten we jou stellen? Oh. En daar kwam uit dat ze wat meer willen weten over je marketingbudget en hoe je dat verdeelt over de verschillende kanalen. Kan je daar wat inzicht in geven? Dat wij een hoog marketingbudget hebben, wij zijn, ja. uh, we staan denk ik doorgaans in de top drie grootste adverterers van Nederland. Mm -hmm. uh, het is wel zo dat wij uh, de bulk van ons marketingbudget niet meer op bochtelijn uitgeven. Dus mm -hmm. uh, ik denk dat wij de bulk uitgeven aan nieuwe media, met name, ja, als je dat opnieuw kan noemen, maar yeah. uh, aan de digitale kanalen. Uh, en wij zetten natuurlijk, zoals ik net ook al aangaf, ook een flink deel van ons budget in, in, uh, in sponsoring. En vooral de activatie van sponsoring wat relevant te maken voor onze klanten. Uh, maar uh, ja, zeker niet meer het, het leeuwendeel van, uh, van advertising naar tv en, uh, en, uh, en radio. Uh, we zijn heel behoudend met outdoor. Omdat we gewoon vinden dat dat minder effectief is. Ja. Uh, we zijn heel scheutig als het gaat om uh, het besteden van geld in, in, in mindlayers. En activaties op het gebied van... Uh, ja, ook digital. Uh, bijvoorbeeld, het die, die voorbeeld, voorbeeld wat ik net gaf met Tristan Bankma, waar hebben we ook een voorbeeld dat we twee dames Catherine laten spelen in twee verschillende steden. De een in Amsterdam, de andere in Londen. Dat soort dingen hè, waarin je in, in kortere activaties van maximaal twee minuten mensen laat zien hoe technologie kan helpen om samenleving vooruit te brengen. Dat vinden wij belangrijk en daar stoppen we. Ja, ook, ook, ook behoorlijk budget in. Maar uiteraard is het zo dat wij uh, de, dat we op merkniveau een goede balans kiezen. Zodat we de consideration voor, voor, onze, voor onze klanten. Uh, en voor onze prospects uh, op een niveau zetten waar we het willen hebben. Daar letten we het meest op. Ja, helder. Ja, weer terug naar die NPS waar het eerder over had. Ja, ja. ja en, en, en, en brand consideration. Ja. Van neem ik dit merk. Is de preference, is de consideration. Dat zijn voor ons. Uh, Kernkaapjes om op te letten. Ja, dat is natuurlijk een proxy ook weer voor, uh, voor groeien. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, we gaan even over marketing teams uh, hebben. Altijd een vast onderwerp uh, in de HelloMasters. Uh, nou, je hebt net al even uitgelegd, heel crossfunctioneel je team werkt. Um, kun je iets meer delen over, um, nou, de, zeg maar de cultuur? Um, wat, uh, wat je zoekt, zeg maar, in de mensen die uh, binnen je marketingorganisatie uh, vooral zitten? Nou, als het gaat om cultuur, denk ik, dat we... Uh, wat ik net al zei, we hebben eigenlijk alle lagen, zoveel mogelijk lagen uit de organisatie gehad. We hadden op een gegeven moment de structuur dat er al drie, vier lagen zaten. En dat je gewoon gaat merken dat goede ideeën, ook bij jonge mensen die vers van de universiteit komen, ja, die stranden dan op een m 4 of, uh, ja, ja. veel dieper hadden we het niet, of m 3 level. En dat willen we gewoon niet. We willen dat uh, geen patent is op goede ideeën en dat niet managers als filter werken. We willen zo'n zo plat mogelijk organisatiestructuur hebben. Waarin mensen op inhoud, waarde, intelligentie, drive, enthousiasme kunnen bijdragen. En, en dat maakt mij niet uit hoeveel jaren ervaring je hebt. Als jij een fantastisch idee hebt, dan wil ik de, de ruimte bieden om zo'n idee was komt te brengen. En dat zie je ook echt gebeuren. We hebben echt mensen die nou, hartstikke vers van de universiteit komen. Met ongelooflijk goede ideeën komen. Om bijvoorbeeld met AI. Uh, Uitzoeken welke, uh, welke, welke productcombinatie, welke targeting we moeten doen op welke klant. En, en, en we testen dat dan. En, en uiteindelijk wordt dat de way of working. Het is onvoorstelbaar gaaf om te zien hoe innovatie gedreven wordt door mensen die juist met verse ideeën komen. En hoe minder je een organisatie hebt uh, die werkt in hiërarchie, maar hoe meer je een organisatie hebt die plat is, waarin mensen van allerlei verschillende ervaringsniveaus in team zitten. En dingen tot wasdom brengen. Ja, okay. ik denk dat dat ook de reden is dat we, dat we marketing company of zijn geworden. Uh, dat, dat leidt er echt toe dat je veel meer innovatie en veel meer drive hebt vanuit de organisatie. Ja. En dus probeer het is je niet dan zo, niet zozeer seniority die leidend is, hè? Nee. Of zelfs een afdeling die leidend is. Als jij een goed idee hebt, dan moet je dat gewoon, ja, naar, naar, naar, ja moet je eigenlijk de opportunity hebben om dat te testen en, en naar, naar de markt te kunnen brengen. Ja, helder. Hey, en wat biedt uh, voor Jong Talent vooral? Hè? Want er is echt wel een uh, War on Talent. Uh, uh, de laatste paar maanden vooral. Hè? Er zijn enorm veel vacatures uh, bijgekomen uh, in de marktwereld. Ja. Um, hoe hoe zeg maar, uh, trek je uh, mensen aan en, en hoe behoud je ook mensen in je team? Ja, het is leuk dat je dat zegt. Uh, we hebben wel uh, gisteren nog een review. En, uh, en een van de dingen die, die, die op tafel komen, is dat wij de. Best Employer wordt hebben begonnen op LinkedIn voor het van young talent. Dus wij, wij hebben een ontzettend goed programma denk ik voor, voor mensen die net van de universiteit komen om bij ons te komen werken en, en in dat programma uh, ja, wegwijs te raken in de wonderwereld wereld van Vodafone van uh, drie verschillende divisies, afdelingen langs te gaan en uiteindelijk dan te kiezen om, om bij ons te komen werken. Ja, yeah. oké, okay, helder. Hey, and, uh, jou... en dat programma dat, dat is echt super succesvol. Ja. Uh, daar, daar, je moet je voorstellen dat we daar zo'n 40, 50 plekken doorgaans op uh, beschikbaar hebben. Mm -hmm. En dat wordt uh, uh, denk ik een keer of dertig overschreven of zo. Wauw, oké. Okay. Nee, meer nog. Nee. Is dat uh, ja, dat ja. is niet normaal. Oké, okay, helder. Ja. Nee, en uh, dus je, je, je core is zeg maar gewoon uh, ja, je eigen team. Uh, werk je ook met een flexibele laag daar omheen? Uh, bijvoorbeeld met uh, freelancers of met uh, agencies? Ja, ik moet wel zeggen dat, uh, dat we daar kritisch op zijn. We hebben best wel veel in huis gebracht. Mm -hmm. Het gaat om uh, media buying, uh, deden we dat al, maar ook online. We hebben dat eigenlijk volledig insourced, omdat we, we meer dan groot genoeg zijn om dat zelf te kunnen en die competentie op te bouwen. Ik denk, het erg belangrijk dat je dat zelf kan. Ja. Dat zou ik ieder bedrijf aanraden om dat te doen. Uh, en zorgen dat je het beheerst. En zorgen dat je de juiste Martech uh, en, en Media Buying stacks hebt om dat te doen. Dat is één. Mm -hmm. um, en ten tweede, ik ben even de vraag kwijt. Ja, we hadden het even over de flexibele laag. Dus je hebt veel. Nou, ja, zeker. Ja. Ten tweede denk ik dat wij. Um, wij hadden echt een enorme hoeveelheid agencies waarmee wij zaken deden. Ik durf gewoon niet te zeggen hoeveelheid we waren. En dat hebben we uiteindelijk wel teruggebracht. We hebben een, een pitch gedaan. We hebben gezegd, we willen gewoon één lead agency hebben die in verschillende strengths dat uitzet. En, en daar een aantal voorkeursleveranciers in heeft. Die we van tevoren uit onderhandeld hebben. Dus waarmee we de, de factor... Van de hoeveelheid agencies waarmee we samenwerken, denk ik, door 30 hebben gedeeld of zo. Of niet nog, wow. Misschien wel ja. meer. We hebben nu één lead agency. Uh, we hebben dingen in huis gebracht. We hebben een eigen studio, die best wel veel dingen ook zelf doet. Ja. En, en die trend, denken wij, is, is belangrijk en goed. Dus ik geloof heel erg in de kwaliteit van, uh, van, uh, van goede bureaus. Mm -hmm. en, uh, we hebben een ontzettend goed bureau waar we, waar we trots op zijn en blij mee samenwerken. Ja. Maar wel uh, wat meer regie en organisatie. Als het gaat om de aansturen van alle subcontractors daarbinnen. Ja. En inderdaad het in huis brengen van dingen waarvan ik zeg, die moet je gewoon zelf kunnen. Ja, dus dus een studio, dus ja. media buying, including uh, digital. Ja, ja. En hoe hou je dan, want ik had laatst ook een podcast met, uh, met Albert Heijn. Die hebben ook zo'n uh, creatieve studio in huis gebracht. Ja. Um, hoe zorg je dan toch voor over tijd dat zeg maar de, ja, de creativiteit, en ook de frisse blik van buiten uh, naar binnen nog komt? Door samen te werken. Kijk, het is niet zo, ik geloof niet in dat je, dat je, je studio alleen maar, uh, dat het alleen maar een intern ding kan zijn. Dus één, willen de mensen die in zo'n studio werken dat niet, hè. Dus je biedt, denk ik, uh, er is nog voldoende interactie met uh, top-class agencies om ervoor te zorgen dat je elkaar challenged en dat je de dingen goed aan. Ja. ja uh, helemaal op, op, op zichzelf dat ze dingen gaan doen, geloof ik niet in. Ja. De samenwerking met, uh, met, ja, zeg maar, de, de best of the best als het gaat op, in de bureauwereld op strategie en creatie, samen met je eigen studio en met je eigen media-buying is, denk ik, cruciaal. Ja, helder. En je moet ook één team vormen, hè. Dus dat ja. je, het is niet zo dat je, dat, dat je hier een reclamebureau hebt en daar je studio en daar je, je media komen, mm -hmm. maar dat je zo'n kernteam vormt waarin je wekelijks met elkaar zit en, en bekijkt wie wat doet en dat je daar goede afstemming over hebt. Want dat, dat hebben we ook zo ingeregeld, moet ik zeggen. Ja, ja. helder, helder. Um, en we gaan richting de, de afronding van, uh, van onze podcast. Super veel uh, goede content en goede ideeën. Um, en we vinden het ook altijd fijn als je wat advies kan geven aan uh, nou ja, marketeers met veel ambitie. Uh, hè, om ook een loop aan uh, uh, ja, te kunnen krijgen waar, uh, die jij hebt gehad. Wat voor een, uh, wat voor een advies zou je geven? Ja, ik denk, een van de belangrijkste adviezen is probeer niet je carrière te plannen. Uh -huh. uh, en probeer niet te zeggen op die datum, op dat jaar wil ik dat zijn. Uh, blijf vooral doen wat je leuk vindt. En, en ga, je, ga je drive en je ambitie achterna. Ik denk, ik denk ook dat het belangrijk is om uh, zeker uh, ja, in uh, de eerste periode van je carrière uh, regelmatig te switchen. En ervoor te zorgen dat je, uh, ja, dat je constant gechallenged wordt. Dat mm -hmm. is het belangrijke. Yeah. Uh, dus, dus wissel af en toe van werkgever. Uh, dat gaat je helpen. In dus hoe, hoe meer keukens je gekeken hebt, hoe uh, hoe beter je uiteindelijk aan het eind van je carrière een beeld kan vormen op de wereld. Dus dat zou ik je zeker zeggen. Ja. Maar doe het en volg altijd wat je, wat je leuk vindt. Volg je hart. En, en ga geen dingen doen waarvan je denkt of iemand tegen je zegt dit is goed voor je carrière. Je moet ja. gaan doen wat je zelf leuk vindt. Dat je zelf goed in je kracht blijft. En dan, ja, als je geluk hebt komt het goed. En als je, als je geen geluk hebt dan niet. Ja, helder. Hé, hey, waar hou je zelf je inspiratie uh, vandaan? Nou, echt, echt heel veel uit uh, mensen. Ik vind het heel fijn om met mensen samen te werken. Uh, en te luisteren. En, en uiteraard, het klinkt heel afgezaagd, maar ook vanuit klanten. Goed te volgen wat er gebeurt. Uh, en dat, dat doe ik veel. Ik lees verbatens uit, uit onderzoeken. En denk ik, uit uh, technologie. En, en, en wat er allemaal mogelijk is, zeker in onze wereld. Uh, ja, wat er mogelijk is en, en wat we met die mogelijkheden kunnen doen. En dat, en dat staat nooit stil. Dus het is, uh, net als je denkt... Oh, nou, nou, nou komt de routine. Uh, gebeurt er weer iets waardoor je dat uh, niet hebt? Dus voor mij is, is de constante verandering en de, de veranderende omgeving waarin wij werken, is enorm inspirerend. En uh, zorgt ervoor dat ik nog jaren door kan gaan. Ja, absoluut. Never a dull moment. Ja. Nee, inderdaad. Nee, super Marcel. Hartelijk dank voor al je openheid. Uh, nou. je veel succes met uh, alle mooie initiatieven die je weer gaat deployen. Dank je wel voor je ja. tijd. Nou. Dankjewel, dank je wel. Jij ook. Yes.